Wil je nou gebruik maken van de ontwikkelingen die de stad te bieden heeft? Nou, bel me dan even op, dan gaan we samen kijken naar de mogelijkheden die er zijn. Drinken we samen een kop koffie en binnen een uurtje weet je precies wat je wel en niet kunt. En wat we voor elkaar kunnen betekenen. Ik hoor graag van je.